Hey bem bem, hey bem bem, Kijk eens. Oh brammetje, oh brammetje, hey bem bem, kom eens bem bem, hey. Oh, Brammetje. Ga je trappen, Sintje. Hé, hey, je ogen is weer vies. Je ogen is weer vies. Kijk eens, Masha. Hé. Hey. Je hebt wel ook een stukje natuurlijk. Hé! Hey.